Ja, als zeg je maar zo positief al in het donker even de hond uitlaten. En vanavond en gisteren natuurlijk veel berichtgeving op internet en in de kranten over de David Neres, de nieuwe Braziliaanse vleugelspits van Ajax. Groot talent en voor mijn liefst 15 miljoen euro. Om erbij de 15 miljoen euro is hij naar Ajax getransformeerd. En, uh, Pieter Visser, de meester scout. Wie kent hem niet? Inmiddels op leeftijd zegt dat Ajax een potentiële sterspeler in huis heeft. Het moet zich natuurlijk uh, ontwikkelen. en moet ook de kansen krijgen, maar zeker ook de tijd uh, krijgen bij Ajax. Hij denkt dat uh, Ajax een heel uh, goede speler binnengehaald heeft. Een uh, goud-ei, om het zo te zeggen. Uh, Johan Derksen daarentegen. Uh, ja, terwijl het middendeel wat ik over uh, leest zeer positief is. De mensen die daar een mening over hebben, heb ik natuurlijk ook uh, niet als kenner, misschien een klein beetje, maar meer als voetballiefhebber en ajax ziet. Uh, Johan Derks zegt van, uh, ja, dat het toch een heel grote gok is, een, een uh, jonge knul van 19 die toch 15 miljoen euro moet kosten en of hij het waar gemaakt heeft bij Ajax, dat is natuurlijk niet te zeggen. Ja. Ik kan niet, niemand kan in de toekomst kijken, dat geldt voor, uh, voor uh, geen enkele speler. En hij zegt van ja, dat zal grote clubs in Engeland uh, toch ook wel weten. Als hij een heel goede speler zou zijn, waarom is hij dan niet uh, naar Engeland gegaan of naar uh, Spanje? Ja, dat vind ik een beetje ja, van Johan Derksen, eerlijk gezegd, een beetje vergezocht. En ook een beetje, ja, een, beetje een vreemd verhaal. Want uh, als je dan toch gewoon even kijkt in de geschiedenis, Suarez, ja, die speelde in uh, Uruguay ook op een heel jonge leeftijd. En, uh, die is ook nog niemand ontdekt uh, door de grote clubs in uh, Spanje en Italië of, uh, of in Duitsland of uh, Engeland. Maar is gewoon bij het nietige FC Groningen, met al respect, bij FC Groningen beland. Jaren geleden. En is een wereldster geworden. FC Groningen uh, veldmaten heeft die man ontdekt. En niet de grote clubs, de absolute topclubs hebben hem ontdekt. Dus ja, Johan Derksen, ik ben het dus niet met een je eens. En... Uh, het is ook nergens op gebaseerd. Je moet zo iemand gewoon. Ja, de hele wereld is groot. Uh, je moet iemand net treffen en uh, op het juiste pad komen. En op, op vooral op het juiste moment uh, op je pad komen. Massa Positivo, en wat is jouw mening over uh, wat jij ervan vindt van uh, Johan Derksen? En uh, wat is jouw mening over de nieuwe speler? David Neres. 19 jaar, de nieuwe speler van Salopau. Die uh, bij Heske.